beste leerling, in plaats van de gewone lessen die dat we op school gewend zijn om te volgen in tekstverwerking, gaan we nu moeten overschakelen naar online lesjes voor een gedeelte. Dus we gaan ook overschakelen van het pakket dat we aan het leren zijn. waar je nu je oefeningen maakte in de offline versies, dus Word of Writer, gaan we nu omschakelen naar de online leeromgeving in Google documenten. Het blijft uiteraard tekstverwerking en in je tweede slide had je gezien dat MS Word en LibreOffice Writer offline waren en dat Google documenten, dat dat eigenlijk ja, een online omgeving is. En iedereen gaat erin kunnen werken. En in het derde jaar hadden we er al voor gezorgd dat iedereen een eigen map had. En die map had hij gedeeld met mij zodanig dat ik dat kon gaan nakijken bij jullie. Hè? Dus als je gaat kijken bij mijn website, ik zal hem een eens zin geven, Als je daar naartoe surft, en je klikte op derde van boven, dan kreeg je alle mappen te zien van alle klassen. Dus daar zie je alle klassen staan. Daar had jij jouw link al in geplaatst. Mensen die dat nog niet gedaan hebben, die moeten dat nog een keer aan mij gaan vragen, of in de meet gaan we dat samen doen. Maar iedereen zijn mapje moet daarin staan, want als ik er zo eentje aanklik, ik heb er juist eventjes gekeken, hier bij die van Steen, sorry dat ik er nu even uit kies, Stien, ah ja, ik zelf mag dat niet als leerling natuurlijk, maar ik zal het hier even laten zien. Dus als ik naar het derde jaar ga, en ik ga hier in die mappen eventjes die van Steen terug erbij nemen, dan ga je zien, Steen heeft in haar Google Drive een map tekstverwerking met mij gedeeld, in de tekstverwerking stonden twee mapjes, offline en online. Offline, daarin zitten de Word of Writer oefeningen, daar is Steen aan bezig geweest. Of, in de online, ga je zien, Steen heeft er ook al twee oefeningen in gemaakt, dat was de online omgeving. Dus ik kan die als leerkracht gaan verbeteren, gaan nakijken. Dus jij moet ervoor zorgen dat je die structuur hebt staan. En dat dat met mij gedeeld is, zodat de oefeningen die je maakt, alleen de online oefeningen, dat ik die kan gaan raadplegen. Dat zal ook gecontroleerd worden in de les. Dus als je die structuur nog niet hebt, zoals bijvoorbeeld deze leerling, die zit in de map Informatica, die heeft die map Tekstverwerking nog niet. Was dat heel eenvoudig in Google Documenten of in Google Drive. Sorry. Je gaat naar je Google Drive eenvoudigweg door te surfen naar drive.google.com en je maakt een mapje Informatica aan. In het mapje Informatica maak je een nieuwe map aan en die heet Tekstverwerking. Zo. En in tekstverwerking ging je twee mapjes aanmaken. Rechtermuisknop, nieuwe map, offline. Daar komen alle Word-of-Writer oefeningen in. En één mapje, mm, nieuwe map maken, online. Dus de meesten hebben dit al af. Hè? Dus dat is op zich geen, geen moeilijkheid geweest. Jullie hadden ook al een leerstofoverzicht geopend. Als ik dat van Steam bekeek, dan had ze er inderdaad al wat dingen in gedaan. Um, deze even kijken hier bij Stien, de tekstverwerking, daar had ze het leerstofoverzicht staan. Dus daar mocht je alles gaan noteren wat je nodig had. Hè. Dus kruisjes zetten bij de stukjes die dat je al gezien hebt. Eventueel zelf aanvullingen doen als een samenvatting voor de herhalingstoets die na de kerstvakantie zal zijn. Dus deze leerling heeft het leerstofoverzicht nog niet staan, dus ik ga dat eventjes voor hem openen. Dus derde jaar tekstverwerking. Hier zie je een grote knop staan met leerstofoverzicht. Net zoals veel van mijn oefeningen is dit mijn werkbestand. Hier kan jij als leerling niet in typen. Ik ben nu aan het typen op het toetsenbord, maar dat werkt uiteraard niet. Jullie moesten daar een kopietje maken voor jullie en dan altijd in de juiste map gaan zetten. Dus hoe werkte dat? Je deed het bestand. Linksboven, je kiest een kopie maken. Je gaf dat een correcte naam. Dus we hadden gevraagd om daar uw achternaam en de voornaam te zetten. En dan de titel maar te laten staan. Nu in dit geval weet ik dat het over tekstverwerking gaat. Dus ik zet er alleen leerstofoverzicht nog bij. En hier moet je niet vergeten dat altijd juist in de, of in de juiste map te zetten. En dus als je op map drukt. Dan kun je gaan bladeren in je drive. Ofwel dubbelklik hierop. Ofwel gebruik je dat pijltje van achter. Dus ik ga hem nu in de map informatica. En tekstverwerking. En dan zet ik hem zeker nog even. Deze zet ik nu nog in die map tekstverwerking van boven. Goed. Selecteren. Oké. Okay. En vanaf nu maakt hij, je gaat dat zien, van boven altijd een kopietje voor jezelf. En daarin kan je wel je naam gaan aanpassen. Hè. Ik heet hier zogezegd even achternaam voornaam. En ik zit in de klas 3CT. Voilà. En dan kan je dat zelf gaan aanpassen. En vanaf dit moment is dit eigenlijk jouw bestand. Hè. Wat hadden jullie nog gedaan? Ik zal die even laten zien. Dus in mijn drive is nu die map bijgekomen. Alles wat je zo maakt, wordt rechtstreeks aangevuld. Hè. Dus wat hadden jullie nog gedaan? Jullie hadden die map Informatica met mij gedeeld, hier via dat knopje. En dan hadden jullie delen gedaan. En dan hadden jullie dat gedeeld met mij. Dus ik sta er eigenlijk al. Hè. Mijn naam is Jens Veldje. En als je dat aanduidt, dan mocht je dit vinkje uitzetten. En op het moment dat je dan delen drukte. Ik zal ik even doen. Hè, zo delen. Dan is die persoon toegevoegd. Wat hadden jullie nog nodig? Jullie hadden die link daarvoor nodig. Dus als je bij delen gaat kijken. Oei, ietsje lager stond hij ook al. Maar hier staat ook het knopje link kopiëren. En dat is het linkje dat in, in het grote verzamelbestand. Ik zal het even laten zien. Dat is de link die hier eigenlijk geplakt werd. Hè. Dus dan kan ik eigenlijk altijd in die bestanden gaan kijken. Dus dan is uw online omgeving klaar. En als je nu zelfs wilt gaan beginnen met de oefeningen maken, ik zal het ook eventjes tonen. Dus dan ga je naar Informatica. En je gaat naar derde jaar tekstverwerking. Ik ga het nog één keer herhalen, je doet alleen de online oefeningen nu. Met die coronamaatregelen schakelen we over naar de online oefeningen. Dus we waren bezig in offline, dat weet ik. Maar nu doe je online stukjes. Dus je gaat iedere keer zien, bij A heb je offline oefeningen en online. Bij B heb je offline oefeningen en online. Bij C net hetzelfde, overal offline en online. Nu eventjes concentreren op de online oefeningen. Altijd. Dus als ik zo'n oefening zou gaan openen, oefening C, en ik druk op oefening... Dan ga je zien, dat is weer een bestand dat van mij nog is als leerkracht. Dat is nog niet voor jou. Dus als je daarin wil gaan typen, wil gaan werken, niet van boven de bewerkingsrechten vragen. Die krijg je niet van mij, want dat is mijn bestand. Maar maak altijd een kopie voor jezelf. Dus je doet het bestand, een kopie maken, daar staat hij van boven, een kopie maken. Je deed van voor kopie van deed je altijd weg. En je zet daar jouw achternaam en je voornaam voor. Zo. En dan zet je dat maar op de juiste plaats weer. Mijn Drive, Informatica, Tekstverwerking. Zo, ik ben er bijna online. En daar gaat die komen. Op het moment dat je nu op OK drukt, ga je van boven zien hij maakt een nieuwe versie eigenlijk aan van dat bestand. En dat is dan klaar voor in te werken. Dus dan, dan mag die oude mag weg. En in die nieuwe ga je, ga je gewoon kunnen werken. Wat moet je daar juist in doen? Ah, ik ben nu de oefening van teken en alinea opmaak bezig. Dat is deze hier, nummertje C. Je ziet hier ook een oplossing en je ziet een stappenplan. Dus bij de oplossing kun je altijd als leerling eens gaan piepen, hoe gaat mijn oefening eruit zien. Dus zo gaat die eruit zien. Dus deze tekst die je hier gekopieerd hebt, die hoef je niet te typen, die is klaar. Als je die gaat omvormen via alle stapjes die hier bij het stappenplan staan, daar staat die, dan heb je jouw opgemaakte tekst. Dus je moet de tekst gaan selecteren enzovoorts. Dus deze stapjes volgen en dan ga je van jouw tekst zo, altijd een tekst maken die heel sterk lijkt op deze oplossing. Kleurtjes kunnen lichtjes anders zijn. De opmaak kan een klein beetje anders zijn. Maar je weet waar het om gaat natuurlijk. En je moet iets kunnen in het geel zetten bijvoorbeeld. Of een oranje randje er rond zetten. Daar gaat het natuurlijk om. Het grote verschil nog tussen ik zeg, de oefeningen in Writer of Word en de oefeningen bij Google. Is dat alles wat je hier al doet in jouw versie altijd door Google wordt bijgehouden. Dus van het moment dat jij hier iets typt. Bla, bla, bla. Gaat Google dat, je gaat dat hier van boven zien, die gaat dat allemaal één stap voor stap allemaal bijhouden. Dus je hoeft nergens nog op een knopje bestand opslaan te drukken. Dat hoeft niet bij Google. En nog straffer, je kunt bij Google altijd gaan kijken wat je al gedaan hebt via het bestand. En dan hier zo van boven zie je staan versiegeschiedenis. En als je de versiegeschiedenis gaat bekijken, dan ga je zien, kijk, in het groen hier zie je wat ik vorige keer getypt heb. Als ik nu terug ga naar het bestandje van één minuut geleden, hier gewoon klikken rechtsboven, dan ga je zien, kijk, toen zag er dat document nog zo uit. En een minuut later heb je iets bijgetypt. Dus nu klikte ik hier terug van bovenop en dan zie je dat ik bla bla bla heb bijgetypt. Dus hij houdt stap voor stap eigenlijk van alles bij. Je hoeft geen bestanden opnieuw te bewaren. Goed, dan ben je eigenlijk klaar voor in je Google-omgeving te werken. Vergeet niet, als je ergens ingelogd bent, vergeet niet ook altijd van boven rechtsboven uh, te kiezen voor uh, account uit te loggen. Hè. Goed. Oké, okay, nu is het aan jou.